Hallo allemaal, we hebben het al gehad over die verschillende losse componenten van bloed. En een van die losse componenten, dat waren de rode bloedcellen. In diezelfde video had ik ook gemeld dat wij binnen bloed steeds kleiner en kleiner gingen. Ik ga je vertellen, we gaan nu nog kleiner. We gaan nu kijken naar losse dingetjes op die rode bloedcellen. En we gaan kijken wat dat te maken heeft met bloedgroepen. En... Wat voor effect dat heeft op bloedtransfusie, oftewel het doneren en aannemen van bloed tussen verschillende individuen. En om dat te begrijpen, moeten we eerst al een klein vooruitzicht maken naar de volgende paragraaf over afweer. En dan hebben, moeten we het hebben over antistoffen en antigenen. Nou, wat is een antigen? Een antigen is eigenlijk een klein stukje molecuul, een klein stukje cel. En soms ook gaat het over niet-cellen. Alle cellen van alle organismen bevatten antigenen. En antigenen, dat staat voor antistofgenerator, dat zie je hier voorbeelden van, schematisch natuurlijk. Die kunnen herkend worden door witte bloedcellen. Je weet inmiddels wat witte bloedcellen zijn. En de specifieke combinatie van antigenen op een cel is uniek per individu. Dus jij hebt een andere set antigenen op je cel dan bijvoorbeeld je moeder. Zelfs al zijn veel van die antigenen zijn erfelijk. Het is handig voor je lichaam, want dan kan je lichaam zien of een stof of een nieuwe cel die je lichaam binnenkomt, of die lichaamsvreemd is, dus van buiten je lichaam komt, of dat die lichaams eigen is, van je eigen lichaam. Want als het lichaamsvreemd is, dan zou het nog wel eens kunnen zijn dat het een ziekteverwekker is. En dan moet je dat dus bestrijden als witte bloedcel. Nou, is het ook zo dat witte bloedcellen, die maken antistoffen. En wat zijn antistoffen nou? Mag je ook antilichamen noemen. Antistoffen, dat zijn stofjes die in het bloed kunnen zitten. En die stofjes die hechten aan antigenen. Ze zijn heel erg specifiek. Dus voor elk antigen past er maar één type antistof. Nou, kun je hier bijvoorbeeld zien, hè? dit past vrij goed op dit en dit past ook goed op dit. En wat gebeurt er als zo'n antistof zich hecht aan een antigen? Dan markeert het die cel en kan dat klontering van die cellen veroorzaken. Als er meerdere cellen worden herkend door die antistoffen. Of die cellen kunnen worden afgebroken door witte bloedcellen. Daar gaan we het in een stukje afweer nog over hebben. Nou, waarom is dat belangrijk om nu te weten? Dat is omdat rode bloedcellen niet anders zijn dan alle andere cellen in je lichaam. Ook rode bloedcellen hebben antigenen. En wij kennen, bij rode bloedcellen kennen wij twee typen antigenen. Stiekem kennen we heel veel meer. Maar we gaan ons even alleen bezighouden met deze antigenen. Antigen A en antigen B. Je rode bloedcellen die kunnen antigen A hebben. Antigen B hebben. Allebei hebben. Of geen van beide hebben. Al de rode bloedcellen in je lichaam die hebben allemaal dezelfde antigenen. En dat bepaalt wat jouw bloedgroep is. Als je alleen antigen A hebt op je rode bloedcellen. Dan ben je bloedgroep A. Als je alleen bloedantigen B hebt, dan ben je bloedgroep B. Als je zowel A als B antigenen op je rode bloedcellen hebt, dan heb je bloedgroep AB. En als je geen van beide hebt, dan heb je bloedgroep 0. Belangrijk, 0, niet O. Maar dat is niet het enige wat door je bloedgroep wordt bepaald. Het is namelijk ook nog zo... Dat je vanaf je geboorte, en dit is vrij bijzonder, ook antistoffen in je bloed hebt die juist tegen dit soort antigenen werken. En dan werken ze specifiek tegen antigenen die niet lichaams eigen zijn, dus die niet in jouw lichaam horen. Wat betekent dat? Nou, Dat betekent dat als je antigen A hebt op je rode bloedcel, dan heb je antistof B of een antistof T tegen antigen B. In kort anti B in je bloed. Andersom, als je antigen B op je rode bloedcellen hebt, dan heb je anti A in je lichaam. Als je allebei hebt, dan heb je geen van deze twee antistoffen. Maar als je geen van beide hebt, dan heb je allebei die antistoffen tegen zowel antigen A als antigen B. Het is belangrijk, want deze antistoffen die vanaf je geboorte al in je bloed zitten, die kunnen problemen geven. In de normale situatie is er natuurlijk niks aan de hand. Je hebt namelijk alleen maar antistoffen tegen antigenen die niet op je rode bloedcellen zitten. Uh, antistoffen plus antigenen geeft klontering. dat hadden we aan het begin gemeld. En problemen kunnen dus ontstaan wanneer er bloedtransfusie plaatsvindt. Nou, laten we even kijken wat er kan gebeuren. Bij bloedtransfusie heb je te maken met twee mensen met verschillende, met verschillende bloed. Je hebt degene die het bloed doneert, dat is de donor, en degene die het bloed ontvangt. Dat is de ontvanger of acceptor. Nou, als die dezelfde bloedgroepen hebben, zowel de donor als de acceptor, dan is er geen probleem. Dan is het namelijk zo, hè? dan zijn er rode bloedcellen met antigen A bijvoorbeeld. Die komen uit in bloed waar geen anti-A, maar wel anti-B in zit en dat kun je voor de rest kun je dat ook zo nagaan. Er ontstaan echte problemen als je bloed van een andere bloedgroep bij jouw bloed krijgt. Bijvoorbeeld als iemand bloed doneert en dat bloed heeft bloedgroep B, maar de ontvanger heeft bloedgroep A, dan kan dat ervoor zorgen dat er klontering optreedt in het bloed van de, van de ontvanger? En dat is heel erg slecht voor je. Dat kan leiden tot volledige verstopping van bepaalde bloedvaten en uiteindelijk zelfs tot overlijden. Nou, hoe komt die klontering dan? Die kun je wel nagaan. Als iemand bloedgroep B heeft, dan heeft hij rode bloedcellen met bloedcellen. B-antigenen, terwijl nou juist de ontvanger allemaal anti-B in zijn bloed heeft rondzwemmen. De anti-B gaat op al die rode bloedcellen zitten en zorgt ervoor dat er allemaal klontering ontstaat. En dat geeft grote problemen. Andersom geldt dat natuurlijk ook als iemand met bloedgroep A dus met allemaal rode bloedcellen met A-antigenen, als die worden doorgegeven aan iemand die anti-A in het lichaam heeft, dus iemand met bloedgroep B, dan geeft dat ook allemaal klontering. En dan moet je altijd denken in deze situaties alleen aan wat er op de rode bloedcellen van de donor zit en de antistoffen die in het bloed van de ontvanger zitten. Het is namelijk zo natuurlijk dat donorbloed zou ook een heel klein beetje van die antistoffen kunnen hebben. Maar dat is meestal in te lage concentratie om zorgwekkend te zijn. Dus altijd let op de antigenen op de rode bloedcellen van het donorbloed. En de antistoffen in het bloed van de acceptor. Nou, als we dan verder kijken. Bloedgroep AB had je misschien al kunnen voorspellen. Als die bloed doneert, daar zitten zowel A- als B-antigenen op. Dus wat voor antistof je ook in je bloed hebt, als je antistoffen in je bloed hebt voor A of B, dan geeft dat problemen. Dus krijg je altijd klontering als zij bloed doneren, behalve als zij bloed doneren aan iemand anders met bloedgroep AB. Aan de andere kant, ze hebben geen ontvangen, ze hebben geen problemen met bloed ontvangen. Ze hebben namelijk geen anti, ze hebben namelijk geen anti-A en geen anti-B. Dus deze en deze, die kunnen natuurlijk nooit gaan klonteren. En bloedgroep 0, die klontert helemaal nooit als hij als, als bloed doneert. Dat is een universele donor. Dus in alle gevallen ontstaat er geen klontering, want die rode bloedcellen van bloedgroep 0, die kunnen niet zomaar klonteren. In elk geval niet op basis van deze bloedgroepen. Dat klinkt heel sociaal, is het in zekere zin ook wel, maar is natuurlijk ook heel jammer. Want ze hebben wel zowel anti-A als anti-B in hun lichaam. En dat geeft problemen. Want al die andere bloed, rode bloedcellen van al die andere bloedgroepen, die hebben natuurlijk gewoon antigenen. En in alle gevallen zal dat dus zorgen voor klonteren. Dit is alles wat ik wilde vertellen over bloedgroepen en bloedtransfusies. Hierna gaan wij ook werkelijk door met afweer. Heel veel succes!